De piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit. Een stad waarin overeenkomsten zichtbaarder zijn dan de verschillen. Onze kracht blijkt uit in de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van de stad. Een stad waarin cultuur geen tweederangs onderwerp is, maar de aandacht krijgt die ze verdient. Beelden, kunst, theater, muziek, dat geeft de stad kleur en dat vertelt ons verhaal.